Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Als christenen hebben velen van ons het idee dat alles in ons leven perfect zou moeten zijn, gewoon omdat we christenen zijn. Maar Jezus waarschuwde ons duidelijk: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Zie Johannes 16, vers 33. Jezus zei dat we wereldse problemen te verduren zouden krijgen. Deze dingen zijn onderdeel van het leven waarmee we allemaal te maken krijgen wanneer we onze egoïstische verlangens neerleggen om hem te volgen. De apostel Paulus schreef, ik oefen, zoals een bokser, mijn lichaam op harde wijze, zelfdisciplinerend door ontberingen en maak het dienstbaar. 1 Korintiërs 9 vers 27. Paulus spreekt hier over zelfdiscipline. Zelfgedisciplineerd zijn betekent onze zondige verlangens neerleggen en door Gods genade het goede te doen, ongeacht de prijs. Het is niet altijd eenvoudig. Aan jezelf sterven zal het noodzakelijk lijden met zich meebrengen. Maar onthoud dat zelfs in het licht van ons lijden er hoop is, want Christus heeft de wereld overwonnen. En, zoals Paulus zei, kunnen we verheugd zijn door de hoop, standvastig en geduldig in het lijden en vervolgingen en onophoudelijk in het bidden. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik besluit van tevoren om U te behagen, of mijn vlees het nu wil of niet. Zelfs als ik moet lijden om Uw wil te doen, weet ik dat er hoop is, want Uw geest is in mij en U hebt de wereld overwonnen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren.